Ik ben Monique van Oek, ik ben 52 jaar. Ik ben moeder van twee prachtige dochters. Ik heb een eigen bedrijf een wellness een sportcentrum. En uh, ja, eigenlijk ook best wel heel belangrijk om uh, representatief te blijven. Ik heb um, als laatste inderdaad uh, heeft Rogier mijn uh, nekplooien opgevuld. Waar ik heel erg blij mee ben, want ja, daar lijkt je meteen een heel stuk ouder door. Geen. Helemaal geen. Ik heb uh, Rogier ontmoet, ik heb met hem gesproken. De kundigheid en expertise en de manier waarop dat hij mij alles heeft uitgelegd gaf mij eigenlijk al meteen ja, vol 100% vertrouwen. Uh, het viel me mee. Ik ben heel erg bang voor spaatjes. Echt heel erg bang. Er viel 100% mee. Dat is een fantastische crème waardoor je eigenlijk niks meer voelt. Dus... Aan iedereen. Sterker nog, dat heb ik ook al gedaan. Er zijn al, uh, ik denk een pak weg, vier, vijf mensen die uh, inmiddels bij Rogier zijn geweest. En ook allemaal dezelfde positieve ervaringen gehad. Uh, ik kan het iedereen aanraden. Het is in ieder geval iets. Ik heb het altijd heel ver weggestopt. En uh, ik denk wel dat ik nu. Nou hou ik het wel up-to-date. Vrienden van mijn dochters die. Uh, daar kan ik heel leuke anekdotes over vertellen. Dus iedereen, is, uh, iedereen vindt het resultaat heel mooi. Laten we het daarop houden. Anekdote is misschien net iets te, <laughs> te heftig.